Ik denk dat het effect van video en uh, de kracht van video in de volgende jaren alleen maar zal vergroten. Wij geloven echt wel in de kracht van video. Ubaco Groep is een bedrijvengroep. En wij bieden eigenlijk een heel gamma aan uh, activiteiten en diensten aan. Van airco, koeltechnieken, keukentechnieken, verwarmingstechnieken, elektriciteit, KNX en outdoor concepten. En uh, dat doen we vanuit vijf vestigingen in uh, heel het land. Het is een organisatie die heel veel verschillende deelorganisaties heeft. En Stefan was al even aan het nadenken over hoe kunnen wij die verschillende organisaties onder één koepel naar buiten brengen. In een videoproductieproces doorlopen we altijd drie verschillende fases, ook in een animatieproductie. Dat is de preproductie, dus de voorbereiding, de productie, waarbij we tekeningen gaan uitwerken, voiceovers gaan finaliseren. En de postproductie, wat eigenlijk dan de animatie inhoudt. Het productieproces heb ik eigenlijk als, als heel goed ervaren. Het um, liep vlot. Ik kreeg wat voorstellen door. Ik kon daar makkelijk op reageren. En dan werden de aanpassingen die ik vroeg ook onmiddellijk doorgevoerd. In dit geval was vooral de preproductiefase hier heel belangrijk. Omdat het vooral het ontwerp en het concept was van die superhelden die echt juist moet zitten voordat we verder konden gaan met de rest. We hebben met dit filmpje toch wel bereikt wie we wilden bereiken. Onze werknemers hebben daar heel positief op gereageerd, omdat we hen ook wel profileren als superhelden. En ik moet zeggen, daar hebben we toch wel veel positieve reacties op gekregen. Ook van klanten. We zijn zeker tevreden van hoe het er uiteindelijk uitziet, ons filmpje.